Yo, leuk te kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Andreas en vandaag ben ik terug op Friske Games. Jongens, vandaag een insane clutch in de base van Hurricane. Ik hoop jullie gaan genieten van deze video. Laat zeker van een like achter. 40 likes, super awesome zijn. Abonneer als je het niet hebt gedaan, want de helft van jullie die kijkt is niet geabonneerd. Dus doe het even zeker, het is gratis. En geniet van de video. Voor we verder gaan met deze video, even een kleine shout-out naar onze sponsors. Dankjewel voor het sponsoren van deze video, v V10cloud V10 cloud is gewoon een cloud waar je foto's, muziek, et cetera op kan slagen en natuurlijk bewaren. Check ze zeker uit, het zijn echt legends dat ze mij willen sponsoren. Dus jij ja, zou mij enorm supporten om deze guys even te checken in de beschrijving. v cloudeu Ja, ik, ik jump als ik booty jump, jou Ik weet niet hoeveel cups je hebt. 24, maar ik moet even bijpakken. Ja, ik ook. Word je gefight of wat? Oh ja, je wordt gefight. Maar je bent even in. Ja. Niet droppen, bro. Ja, Anders, we kunnen. Nee, niet gasten we hebben dubbel Bart, wat denk je, Even. <laughs> ja wacht, we komen, daar, we komen daar. 1 seconde. Vallen. Ik okay. reed hem best wel hard. Ik reep hem best wel hard. Andres, niet vallen, niet vallen. Oh, oh my god. Op. Hij is bij je. Niet! Jo Body, Body, kijk uit! Daarom zei ik niet vallen, snap je dat nou? Uh, ja, misschien moet je voor keer wel zeggen waarom ik niet mag vallen. Uh, Eer, eerst dacht ik waarom dat er glas boven zat, maar dat was dus ook. Ik ben zo tijd. Geek ze allemaal mij gaan. Ik moet nu wel gaan naar gast. Hoezo? Ja. Kom maar in, kom maar in, we gaan niet twee bad. Okay, moet je stikken, stikken, stikken, stikken, stikken. Ja, ja, ik ga kom eens naar zo'n tegen. Dat is het raar, raar hè? Ik ben die ja, Skyforce op 12, jongen. You know? Maar we ja, hebben het ward. Ja, daarom. Ik ben dood. Ik zal gewoon niet te kikken gaan, dat is het belangrijkste. Ja. Om mij te kunnen helpen. Ik ga ze meteen Ik ga ze meteen even. Oh man. Hehehehe. Hoeveel gaps heb je nog? nog 46 caps. 46 nog? Gast. Oh. oh als ja. ik komt met één van die bards, dan zijn ze dood. Ondereus, heb jij die? Nee, tuurlijk niet. <laughs> deze guy zijn een dubbel barden. Dus Deze guy heeft 12 AP. De hele tijd. Wat ik doe, deze guy heeft gewoon het hering AP en heeft die stank ook. Zo no, en als je kan. Ja, ik ben het hering dood. Anders, je moet op tijd zetten wanneer wij f moeten doen, hè? moet moeten gewoon weg gaan, inderdaad. Wacht, zijn jullie ook aan het bouwen? Nee, toch? Nee. Ja, jullie moeten gewoon weg. is op. F1 is op 21 gegaan. Oké, wij gaan helemaal hier staan. Ik rek deze guy wel, maar hij heeft veel f natuurlijk, Bart. Zwint 9 HP. Ik Oh, hij heeft een effect gekregen, nice. En hij heeft weer tering, veel absorption en regeneration. En alles. Ik ben uit. Kom hier bij mij staan. Oh, ik, ik ben het uit. Ik ben uit. Hoe ben je uit? Ja, hij stukken. Hoe wat kan je dan lopen? Waarom? Ben ik lopen? kan gewoon een hele valen neerlopen. Deze guy heeft zijn laatste gap genomen. You know? Wat? Echt? No, Joe. Ja, yeah, ik denk het. Wat? Ik ben met die bals in. Echt? Kill ze? Ah nee, hij had niet zijn laatste gap in. Oké, okay, dat lijkt al dat hij zijn laatste gap had genomen. You know. Is dus kan ik erbij hier komen, uh, gast? Ja, je kan erbij, je kan erbij, je kan erbij. Ik moet ja, ik, vallen. Ik, ik, je... je kan aan het ene kant water vallen en ik kun je purlen. Ja, ik kom nog aan, gast. Bijna. Wanneer gaat hij zijn bard vriendjes niet helpen? Ik ben op. Kijk, hier. Lekker. Oké, okay, blijf. Fucking kill die bards. Ja, die ja, zitten in... Uh, maar zit zitten nog. Uh, ik denk dat ze geen uh, Ik denk dat ze geen effect... ...begeven. Ze, ze, nee, ze, ze raken zijn af. Oh nee, ze zijn, zijn niet fucking af, nee. ver. Zijn ze zijn fucking ver. ver. Ja, ik, ken wat ik niet heb nog wat te zien, guys. Ik doe als over elkaar. Ja, ze gaan. Ze gaan en quick erop en dan komen ze ons 3v3. Ga maar weg, ga maar weg, ga maar weg. Uh. Ja, We zijn dead, we zijn ook dood. Je ja, zeg maar wat je wil doen. Even om, even om, even om. Ja, maar die bos kunnen wij easy pakken hè? Ja, maar zometeen worden we gedankt. Gedankt ik wel. In een kleine, een best kleine randje. 9 caps. Is dit guy nu op de B om terug te komen of wat? Ja, Ze gaan ons stact houden de die ga je maar weg. Wie snel mijn spot. Ik hoor die spreken. De bord gaan, ja. gaan weg, de bord gaan weg. Ik ben weg, ik ben free! Even op, even op. Achter jullie! Even op, even op. Achter jullie! Oh, vloedje, vloetje, heb je iets nodig? Ja, kippels! Die guy zijn broek was gebroken! Ik heb hem net te kunnen killen. Hij liep gewoon voorbij, nee, wat, wat deden jullie? Ja. Ja. Kuifertjes, kuifers. Ja wacht. Ja, waar, kom. ja ik kom al, kom al. Ik heb altijd extra set op zich. Ik heb maar 16 caps, hè, boys. Hij vindt het! Hij kan redelijk, hij kan redelijk, hij kan redelijk. Maar dat weet je niet. Oh, we hebben allemaal op hem konden. Yo, deze gaat Hop, dit, had echt superveel dingen bij. Til vluchtje, vluchtje. Ja, ik ben erin. Doe je, doe je, Hij is nu ook Oh, boedie, booty, pas op. Ze kunnen Red kijk hurken, kijk Hurricane. Ze kunnen Red Bull, 1 DTR, 1 DTR. Het DTR. Skyforce is daar. Na 20 tot 25 minuten wachten zijn we uiteindelijk weggegaan. Ze kwamen helaas niet meer terug. En wat ook slim is, ze waren 1 DTR. En wouden we wouden het risico zeker niet nemen om Red te gaan. Dus ja, GG Hurricane.